Vandaag wil ik jullie iets vertellen over dit geweldige product van Burberry en het heet Fresh Glow en dit is eigenlijk een liquid fluid base. En dit is een heel apart product eigenlijk, want je kunt het niet echt in een hokje stoppen. En dat maakt het juist zo leuk en je kunt het op veel verschillende manieren eigenlijk gebruiken. En daarom wil ik jullie laten zien wat je eigenlijk allemaal met dit product kunt doen en wat ik ervan vind. Um, ik heb de kleur Nude Radiance en dat is de lichtste tint. Maar ze hebben ook een iets donkerdere tint uitgebracht en dat is de Golden Radiance. Nou ik weet niet of jullie wisten dat Burberry sowieso beauty producten in hun assortiment heeft. En dat maakt het best wel bijzonder. Want Burberry kennen jullie natuurlijk allemaal van het bekende ruitje. En de mooie trenchcoats en de geweldige sjaals. En eigenlijk alles wat daarbij komt. Heel mooi. Maar um, als je misschien wel eens bent geweest in de Burberry store in Amsterdam. Dan weet je misschien wel dat ze ook een aparte beauty section hebben. En dat is heel bijzonder. En ook erg leuk. Want je kunt daar terecht voor bijvoorbeeld een kleine beauty touch up. En ze vertellen je meer over hun producten. En het is heel open. Dus wees niet bang om naar binnen te lopen. Um, nou even verder over deze Fresh Glow. Deze Fresh Glow was eigenlijk oorspronkelijk een product dat in poedervorm is uitgebracht. En het gaf je uit echt zo'n mooie, ja, een mooie glow overheen. Net wat de naam zelf zegt. Maar ze hebben het vorig jaar in juni hebben ze het uitgebracht in een vloeibare editie. En dat is eigenlijk deze. En je moet het niet echt zien als een soort foundation. Want het is eigenlijk veel meer dan dat. Van Burberry heeft um, voor dit voorjaar echt een geweldige collectie uitgebracht. En hun thema was eigenlijk de, de Engelse tuinen. Waar je mooie bloemen in bloei ziet. En hele frisse. Felle kleuren, wat echt zo'n happy feeling geeft. En daar hoort ook een bepaalde make-up look bij. En die make-up look van hun was heel rustig, heel natuurlijk. Ze gebruikte eigenlijk geen mascara. Maar ze gebruikte wel hele mooie uh, kleuren voor de oogschaduw die net dat beetje diepte geven. Deze Fresh Glow werd net natuurlijk ook ingebruikt. En een uh, lichte blush... En volle, felle lippen. Echt een hele mooie look. Nou, en dit product Fresh Glow. Het is een hele mooie, strakke flakon. Ziet er heel chic uit. Ook met het bekende ruitje die je hier kunt zien. En um, het komt in een handig pompvormpje. En als je hem zo, die dopper, aftrekt dan, en je kijkt naar die boddel, zie je al hele kleine shimmers. Zie je gewoon al erdoorheen. En um, ja. Het ziet er gewoon fantastisch mooi uit. Nou, Het pompje is heel handig, komt een mooie hoeveelheid uit, niet heel veel. En zoals jullie zien is het heel licht. Het, het, dit product geeft je niet echt een bepaalde kleur aan je gezicht. Dus het werkt niet als een foundation. Maar het geeft een echt een subtiele shimmer. En ook als ik het een beetje zo op mijn hand uitwerk... Een beetje zo blend. Het voelt gewoon super licht en luchtig aan. Een klein beetje kremig en heel verzorgend. Heel zacht, heel, um, ja, heel licht qua te textuur. En dan maakt het heel erg mooi. En het voelt ook heel verzorgend als je dit aanbrengt op je hand... En je werkt het daarna uit, voelt je hand echt super zacht aan. Ideaal. En dat voelt hetzelfde op je gezicht. Als je het op je gezicht aanbrengt, je verdeelt het eigenlijk tussen je handen. En je kunt het daarna over je hele gezicht aanbrengen. Bijvoorbeeld als een primer, voordat je je eigen foundation gebruikt. Maar je kunt er ook bijvoorbeeld een klein beetje highlight mee aanbrengen in je gezicht. Dus als je een klein beetje neemt en je verdeelt het tussen je vingertoppen. En je kunt het net een klein beetje zo... Op de appeltjes van je wangen een beetje hier aanbrengen. Dat geeft, vind ik altijd heel erg mooi, want je geeft je echt zo'n gezonde uitstraling Maar je kunt het natuurlijk ook een klein beetje uitwerken hier boven je jukbeenderen. Heel mooi. Dus zoals jullie zien, je ziet, ja, je ziet het effect van het product, zie je meteen. Het geeft echt zo'n gezonde shimmer en een beetje op je neusbrug. En het werkt gewoon zo fijn uit. Het voelt zo licht aan. Dat vind ik heel bijzonder. Een beetje op je kin of langs je haarlijn. Dat is wat jij zelf fijn vindt. Dus je kunt het als een primer gebruiken en daarna je eigen foundation overheen aanbrengen. Maar je kunt het ook heel erg mooi met je eigen foundation mengen. Want sommige foundation zijn heel erg, ja, een beetje mattig. Of geeft je huid een beetje een, ja, doffe uitstraling. En dan kun je het juist heel erg mooi mengen met zo'n product van Burberry. Want het geeft net een beetje zo'n glow, zo'n gezonde... Ja, yeah, healthy look van je huid straalt helemaal en je bent klaar om erop uit te gaan. Deze tint is vrij licht, maar hij geeft niet echt een tint af. Dus wees niet bang dat als je in de store staat en je denkt, goh, hij komt wel heel erg licht op me over. Hij geeft je niet in één keer een hele witte uitstraling hij geeft gewoon een, hele, een heel open en licht gevoel. Aan je huid. Het bijzondere van dit product is dat het niet echt alleen een highlighting fluid is, maar het is ook heel erg hydraterend. Het voelt heel fijn op je huid. Het voelt heel verzorgd, geeft je huid net dat klein beetje extra en er zitten ook anti-aging elementen in wat vroegtijdige veroudering tegengaat. En dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n product gezien dat zoveel componenten bevat en allemaal in één flesje. En dus ik zou jullie zeker aanraden dat als jullie een keer de mogelijkheid hebben om naar Amsterdam te gaan en de Burberry Store te betreden om dat zeker te doen. Burberry is ook verkrijgbaar bij de luxe parfumerieën. Dus als je geen zin hebt om naar Amsterdam te gaan, kijk dan bij een luxe parfumerie bij jou in de buurt. Wellicht dat ze ook Burberry producten verkopen. En eventjes, um, om nog iets te zeggen over de prijs. We hebben het hier natuurlijk niet over budgetproducten of um, merken die er net tussenin zitten, tussen het luxe en het budget in. Want um, Burberry is gewoon echt een luxe product en daar betaal je ook voor. Het, uh, dit product kost bijvoorbeeld 40 euro. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug. En de flacon zelf bevat 30 milliliter, dus je doet er ook nogal een eind mee. En je hebt maar echt één pompje eigenlijk nodig voor je hele gezicht. Want het... Uh, het verdeelt zich heel makkelijk. Het voelt heel zacht aan. En je huid voelt gewoon heel comfortabel. Ja, dus ga naar Amsterdam. Bezoek de store, laat je inspireren door alle mooie mode-items die er hangen. En neem ook even een kijkje op de beauty section, want er zijn echt hele mooie producten tussen. En deze Fresh Glow is daar zeker een voorbeeld van. Ik hoop dat jullie deze productreview leuk vonden en dat jullie er iets van hebben opgestoken. En als je nog vragen of suggesties hebt, laat dan een comment achter. En abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je kunt me natuurlijk ook altijd volgen op Instagram. In ieder geval bedankt voor het kijken.